Afgelopen week hadden we overwegend met stabiel weer te maken... en dat leverde voor- en nadelen op voor de opbrengst van duurzame energie weinig wind. Dus de opbrengst van windenergie was aan de lage kant, maar we hadden daarentegen wel een paar zonnige dagen. Vooral in het weekend, dus de opbrengst van zonnepanelen kwam wel ruim boven het gemiddelde uit. Nou, de temperatuur kwam eindelijk weer een beetje bij die 20 graden in de buurt. Als de zon een tijdje op je woonkamer stond, hoefde de kachel niet of nauwelijks meer aan. Dus het gasverbruik lag ook onder het gemiddelde en dat gaat de komende tijd natuurlijk steeds minder een rol van betekenis spelen. Want ook komende week ligt de temperatuur zo rond of net iets boven het gemiddelde. En de prognose voor het gasverbruik is dan ook minder dan normaal. Maar wat betreft die andere twee elementen, zonne-energie windenergie... daarvoor ziet de komende week er toch vrij beroerd uit. We krijgen met wisselvallig weer te maken. Veel bewolking voor zonnepanelen natuurlijk totaal ongunstig. Maar dat wisselvallige weer gaat niet gepaard met veel wind. Dus ook de opbrengsten van windmolens zullen wat tegenvallen. Nou, dat gaan we even in wat meer detail bekijken. Want maandag komen we in een westelijke stroming terecht en vanaf de Atlantische Oceaan worden geregeld gebieden met bewolking en regen aangevoerd voor zonnepanelen natuurlijk ronduit dramatisch maar de wind gaat daarbij niet te flink in kracht toenemen en later in de week krijgt een hoge drukgebied wat meer grip op het weer dat gaat meer zonneschijn opleveren maar de wind gaat dan wel weer helemaal wegzakken dus dat gaat ook weer een beetje voor en nadelen opleveren nou, als we dat even in meer detail voor Nederland gaan bekijken dan valt op dat dinsdag echt een dramatische dag is. Vooral in het binnenland. Nauwelijks wind en ook nauwelijks zonneschijn. En die westelijke stroming zorgt er wel voor dat de windparken op de Noordzee en aan de kust... wel nog iets beter uit de verf komen. En Aan het einde van de dag trekt de regen weg en kan in het uiterste zuidwesten de zon nog schijnen. Op woensdag iets meer wind, ook iets meer zonneschijn. Maar het is nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Nou, donderdag en vrijdag wordt het weerbeeld wat stabieler. Meer ruimte voor de zon. Maar nog altijd weinig wind. Donderdag meeste zonneschijn in het zuiden van het land. In het noorden draait de wind. Dan komt vanaf zee, komen er iets meer wolkenvelden voor. En op vrijdag zwelt de wind wat aan en houden we een beetje dat beeld met meer wolken in het noorden en meer zon in het zuiden. Nou, dan de tip voor de week: Dinsdag en woensdag zijn dus belabberd wat betreft het opwekken van duurzame energie. Dus dan is het wel aan te raden om iets zuiniger te zijn. En tijdens het weekend gaat de zon wat vaker schijnen. Dus Doe je was, je afwas, je vaat. Uh, doe dat vooral in het weekend. Dan wens ik u een mooie week.